Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor een morgen en vandaag ga ik op pad samen met mijn collega hier achter mij. We pakken vandaag de T5 gemaakt door Heumots, uh, teamlid Kas geloof ik. Uh, ja, Der, uh, ik vind hem wel vet uitzien. Uh, alleen dat, één ding is een beetje raar, maar dat kan of aan mij liggen of dat ligt ja, wel aan het model. Uh, dat is namelijk als je stop aanzet, dan krijg je ook dat hek dat. Ja, dat komt steeds een beeld en dat gaat wel weg. Uh, ik weet niet, dat is echt zo'n typisch Amsterdams iets, geloof ik, dat, dat raster ervoor. En misschien kunnen we wel even... en uh, ja, die verdwijnen steeds uh, als je die... Ja, ik zet hem erop, een ik zet week hem als standaard op, maar ja, hij verdwijnt steeds. Dus als stop aan staat, dan gaat dat ding aan, maar dan moet je gewoon zorgen dat je niet... Ik uh, ben allemaal aan het doen, stap maar gewoon eens naast me in, oké? Okay. gek. Uh, ja, Vandaag regent het, dat is niet zo lekker natuurlijk. Uh, dus uh, snel de bus in en we doen nog even voertuigcontrole. Voertuigcontrole check. deed alles het gewoon Naar de straat op kijken wat het uh, ons vandaag allemaal gaat brengen We hebben een melding van een collega die assistentie nodig heeft Maar er vlog ook echt mokertje hard een gestolen voertuig voorbij Een collega vraagt om assistentie bij een verkeers uh Gast weer hè? Ja, pf, uh, ja kunnen we niks mee. Even cancelen. Oh nee, dat is de verkeerde knop. Nou, laat maar zitten. We gaan in ieder geval naar een uh, collega die assistent de assistent bij een verkeerscontrole. Er vloog net eens dus iemand bij in een gestolen voertuig. Uh, en ja, dat zijn keuzes die je moet maken, maar ik heb gekozen om uh, naar de collega te gaan, want ik weet niet wat hier aan de hand is namelijk. Hoi, vertel. Hey agent. Uh, de persoon hier voor me was helemaal aan het uh, slingeren over de weg. Uh, was ook ja, redelijk ik, ik ga hem even controleren. Blijf even in de buurt als je wilt, ja zeker. Blauw is wel veel mooier in de regen zo. Vertel, wat heb je? Ik uh, kan uh, duidelijk alcoholgeur bij hem ruiken. Ik heb alleen geen ademanalyse bij me. Kun je dat even voor me doen? Als je, als je over de limiet is, dan arresteer hem maar. Ja tuurlijk, ga ik even doen. Goedendag mevrouw. Mag je voor mij blazen? Tot ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen. maar, Ja. Hé hey, mevrouw, dat is wat te veel. Mag ik deze deze uitspraken oh ja. aangehouden, vrij onder invloed artikel 8. Ik ben niet de antwoord verplicht, ik recht een advocaat. Ja, wil je er gebruik van maken, ja kan dat zo, nee, dan uh, is het ook uh, goed. Ja, gewoon draaien. Hand op je rug. Ik ga je boeien. Uh, ja. Nee, een, niet. Wil je het stoppen? Hé, hey, stoppen? Oh, dat dacht ik toen. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dit gaat fout. Hier komen we. Oh, nee, wat doen we nou? Ik ga het even achter een plaats nemen en dan gaan we naar het politiebureau. Ja ik heb dat toch altijd met die busjes. Dat het niet helemaal soepel gaat. Maar ze zit. En dan gaan we nu even naar het bureau. Droppen we daar mevrouw. Ik heb het alleen niet gefouilleerd. Ik hoop dus niet dat ze dingen bij had die ze niet bij mag hebben. Als je een Prio 1 hebt dan moet je maar langskomen. Nu zit je geloof ik gewoon lekker mee te rijden met het verkeer met je trainer gaan. Zo, overdragen aan een collega, want dat gaan we niet zelf doen. En overtoen naar de office 2. Oké, okay. even zorgen dat we nergens in aanrijden als we achteruit rijden. En dan gaan we door. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. We hebben ja, een mogelijke overdosis van drugs zou hier overlast veroorzaken. Prio 2. Het is hier ergens daarachter, ik zie het. Er staat iemand op straat, hè. dat is natuurlijk niet erg handig. De meneer, wat zijn we aan de zin? Wow, ik ben super high, gek. Oké. Okay. Goed, dat kan, maar uh, dat is natuurlijk niet zo verstandig om op straat te blijven staan. Nou, Wim, dat is ook nergens voor nodig. Hé, hey, heb je voor mij, uh, weet je wat, we gaan eerst even op de straat staan. Of we op de straat, op de stoep staan. Blij me uh, verstandig. Kom voor mij. Ik zet hem even hier neer. Oké. Okay. Luister dus, heb je voor mij toevallig een identiteitsbewijs? Oké, okay, die is ingevorderd, ik weet niet waarom. Uh, dat is natuurlijk niet handig. Uh, ja, moeten we ermee. Uh, luister, kun je blijven kijken. Het is natuurlijk niet de bedoeling om op straat te blijven staan, maar ik vind nou ook niet dat ik hem moet aanhouden voor openbare verstoring, openbare orde ofzo. Dus ik laat hem. Uh naar nou, huis gaan met een waarschuwing, maar dan moet je wel even normaal doen. Als je cannabis of zo of weed dan heb je gebruikt, dan vind ik nou niet echt, uh ja, ik weet niet, ik vind het niet echt dat je dan een gevaar voor jezelf bent. Hij lijkt normaal uh, nu te doen. Dan rond deze melding af en dan gaan we tegen een mes. Uh, dat is iets te Uh, er wordt gestoot. Ja, die zit te steken. Die. Staan blijven. Hand omhoog. Op knieën. Meewerken, kom op hier. Staan blijven. Deze inzet. zet. Oh, ze gaat toch weer over. Toch weer over vuurwapen. Ik weet niet wat ze gaat doen. Op knieën. Leg, leg, what the fuck. Op knieën. Collega, hierheen. Collega, vuurlijnen. Op knieën. Vuurlijnen, collega. Geen rare ding doen, ga je aanhouden. Zij helemaal aanhouden? Zo, dat ging niet echt heel soepel... Uh... Ik had haar getast, dat vond ze niet echt leuk. Daarop ging ze uh, mij uh, aanvallen. Toen wilde ik schieten, maar ik schoot blijkbaar echt gewoon vier keer of zo tussen de benen door. In plaats van in het been. De laatste was raak, daarna hebben we haar kunnen aanhouden. Er zat uh, MDMA bij. Metamfetamine... ik dus geloof ik MDMA. Of met... Mago weer. Uh, in ieder geval met geloof ik. Uh, ja, Je had uh, voor de rest geloof ik niet echt iets bijzonders bij, dus schat met ons mee. Snel aan de bus hier. Gaan we weer raar doen. Dan gaan we weer tegen de achterkant aanlopen zo. En zo poef we ja, daar naartoe lopen en opeens poef zitten. Nou, toch niet. Dan dat maand Ja, ik heb dat altijd hey, met die busjes. De weg, uh, ik denk dat het toch aan mij ligt dan. Om, uh, om maar even zo... Uh, te zeggen. Dat is gehoord. Als komt, neemt daar als het is mee. Ah, oh, dat is natuurlijk nog slachtoffer wat hier staat, ja. Is natuurlijk gestoken zijn rug. Of in een zij. Goedacht, meneer. Hoe gaat het? Ja, Steek onder in de zij. Ik ga daar even naar mijn land voor laten komen. Nee, er gaan namelijk anders uw kan op komen, of deze kant, onze kant op komen. Om hem naar het ziekenhuis te brengen, want die steekwond zal toch even ge... bekeken moeten worden. heeft uh, geluk gehad. Dat ook heel anders kan aflopen. Um... Ambu is aanrijden. Ja, dat is een mooi ding hè. Die gaan we binnenkort uh, ook zien in een video. En als die video online komt dan is ook meteen de release, want uh, die hebben jullie nog niet uh, in jullie server of 5M of in jullie singleplay. Want die is helemaal hands made en alles. Kijk eens hier op de ja. Kijk eens. een oud dingetje, maar ja wel lekker. Mooi. Klaar voor de release bijna. Dus gaan jullie binnenkort meer van zien. Voor de mensen die in mijn Discord server zitten die hadden dat al gezien. Die weet al uh, tot hij eraan gaat komen. En die weten dan ook dat Enomods en Heumods en uh, Modding Nederland allemaal uh, daar echt aan heeft meegeholpen. Dat heb ik er zelf aan gedaan, maar nou, een paar dingen. Niet veel. Dus ik ben iedereen hartstikke dankbaar. En dan gaan we door, dan drukken we op end en is de melding nu mooi afgerond. Uh... Nee, ze hebben hem niet meegenomen, daar staat hij. Potman is... De victim survived, we are code for... oh, no 4. Yes. De slachtoffer heeft overleefd en wij zijn weer met vervolgd. Dat staat er eigenlijk. Dat is mooi. Attention unit 6, Lincoln 12. We've got a driver out control. Voor met hoge snelheid uh, zit hier uh, in de buurt te rijden. Ja, mooie ruimte gelaten, dank je. En een maand dat er ook collega's bij zitten. Hij komt ons hier voorbij. Ah, hij komt hier ook nog omlaag. Helemaal super. Wie is het? Wie is het? Wie is het? Wie is het? Hij draait om, en knalt tegen een boom en een knalt tegen een gebouw. En dan wij zitten op de lamp zo. Hoppakee. Uitstappen, uitstappen, hier komen. Oh uh... Hoppakee, no hoi. Ik hey, ben Wim, en ah, jij ja, bent aangehouden. Kom eens hier, kom eens hier, staan blijven. Kom, werken, Mij werken. Kom op, staan blijven. Ik ben aangehouden. Ik ben niet aan het ben je hebt recht op een advocaat. Bij dat begrepen goed Ik ga even fouilleren. Als je verder niks bij hebt dan uh, gaan we het transportje laten komen. We gaan we heel laten komen. Voordat die... Uh... Oh, die met... met, de met, uh, met uh, vetamine. Ja, ik weet niet, het is geloof ik met crystal met, maar het kan ook MDMA zijn. Ik weet het niet zeker. Uh, anyways transportje komt deze kant op daken waar gaan we bestellen voor zijn auto hij is al weggetakeld de auto dan transportje laten we dichterbij spannen uh... we gaan er vast uh... weer door geen schade zo te zien dat is altijd mooi Ze zijn toch even tegen die auto aangereden Oh ja, nu maken we schade. ik dan. Ah ja, Crushen. Moet die tegen kunnen, toch? aan nou, laatste meldingen dat gaat zijn. Nee, niet dan. Hoi, zij loopt opeens met een mes. Dat is We niet mooi. staan blijven. Mij werken. Tijzer. Op knieën. Hij staat te vallen, heel goed. Oh, ze helemaal. Oh, mij werken, heel goed. Ja, Wim is bang als het gaat om uh, iemand die ineens opstaat hoor. Zemel aanhouding. Mes wordt veiliggesteld. Hoppa. Wie zijn dat nou? Uh, ja, transportie is kant op. Mevrouw, ik ga je wel even fouilleren. voor uh, uw assistentie. en mijn veiligheid. En mijn, die van mijn collega's. Dingen wij niet bij me hebben, zeg het nu alvast. 12.05 of ik ben onder. Dat is hoor. Uh, Heroïne. Dat mag ook niet natuurlijk. Veel drugs op straat. moeten we dus wat gang gaan doen. Collega, je weet wat er ons te doen staat. Transportje dat is ook een T5 maar dan een andere opbouw, vooral Rotterdamse opbouw eigenlijk die. En dat is echt een typische Amsterdamse opbouw. En bijvoorbeeld, wij in Limburg hebben dan weer een opbouw met uh, ook zo wel. En dan alles weer dicht achter en een heel andere lichtbalk en zo. Uh, je weet toch. Um, ja, ik ga uh, jullie bedanken voor het kijken. Ik heb leuke video gevonden. Ik zie graag een paar dagen bij nieuwe video's als het tijd. Wat er gaat zijn. Uh, misschien al met die ambulance die jullie net zagen. Dat weet ik niet zeker. Uh, maar ja. In ieder geval een hele poel. Uh, er komen ook nog video's met John Willem aan. Zoals jullie al weten. Dus uh, het is een verrassing. Maar jullie kunnen via mijn Instagram precies zien wat het gaat zijn als het goed is. Ik zou zeggen tot over een paar dagen bij een nieuwe video. En uh, hebben we gezegd, nou, doei!